Ziet u dat? Ik bespaar tijd voor mijn onderneming. Dit is Mooncard en het heeft ons uitgavenbeheer flink veranderd. In feite is het. net mijn persoonlijke assistent. Nu wordt het echt interessant. Bij elke betaling herinnert een SMS mij eraan om een foto van de bond te maken. Op basis van de betaalinformatie, de toegang tot mijn e-mails en mijn agenda... ...vullen de algoritme van Mooncard de declaratie in. Ik bevestig hem en het wordt automatisch doorgestuurd naar Oscar, de boekhouder. De declaraties komen realtime en ingevuld binnen. Dat is pas tijdwinst. Door één blik op het dashboard krijg ik een overzicht van al onze uitgaven. Ik zie dat ze in Den Haag deze maand wel erg veel uitgeven. Hm. Oké. Okay. De data exporteer ik naar de boekhoudsoftware of spreadsheets, invoeren hoeft niet. Oh ja, en ik beheer de rechten real-time. Vanavond vlieg ik naar Lumpur. Prima Boris, je kaart is geactiveerd, alles is inbegrepen. Maar we hebben de kaart geblokkeerd voor casinos, geldautomaten, bars en stripclubs. Goeie reis. We besparen tijd in het beheren van ons budget en focussen op wat belangrijk is voor het bedrijf.